De VVD staat voor Veiligheid. Veiligheid door middel van natuurlijke oplossingen met behulp van sluizen en gemalen, de techniek dus. De VVD wil een waterschap dat zich op een innovatieve wijze richt op een kerntaken. Dat zijn droge voeten, voldoende en schoon oppervlaktewater en het zuigere varioolwater. Je moet op de VVD stemmen omdat wij vinden dat Noorderzuilwest altijd klimaatklaar moet zijn in haar kerntaken. Richten op kerntaken betekent dat je tot acceptabele lasten kunt beperken.